Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u hoe u deelnemers toevoegt aan uw vak. Meestal is het zo dat de beheerder van een school de, de vakken aanmaakt en de deelnemers aan de vakken toevoegt. Ook komt het voor dat er een koppeling is met een extern administratiepakket, zodat vakken en leerlingen automatisch zijn aangemaakt en bijgewerkt. Maar als dat voor u niet het geval is, krijgt u in deze video te zien hoe u zelf deelnemers aan uw vak toevoegt. Vanuit de startpagina van It's Learning klikt u op vakken en u gaat naar het vak waaraan u de deelnemers wilt toevoegen. Als u zich in de vakruimte bevindt, dan klikt u links in de navigatiestructuur op deelnemers. U kunt hier handmatig deelnemers aan het vak toevoegen. U wilt bijvoorbeeld zoeken op alle leerlingen. Gebruikt u dan een procentteken in een van deze twee vakken. En vervolgens gaat u op zoek naar de juiste hiërarchie waarin de leerling zich bevindt, de leerlingen worden als gebruikers in dit learning gezet. En die gebruikers worden in containertjes gestopt. Die containertjes, dat zijn hiërarchieën in It's Learning. U klikt op hiërarchie zoeken en u gaat vervolgens naar de juiste klas. In dit geval is het zo ingedeeld dat u klikt op leerlingen. Klikt u bijvoorbeeld op leerweg VWO. Bijvoorbeeld V2. En uiteindelijk komt u dan bij de klas uit. In dit geval leerlingen van V2A. En op dat moment drukt u hier aan de rechterkant op kiezen. Als u dan drukt op zoeken, dan krijgt u alle leerlingen te zien die zich in deze klas bevinden. U kunt ze snel allemaal aanvinken door een vinkje te zetten naast het woord naam. Belangrijk is dat u onderaan de juiste rol selecteert. Als het gaat om leerlingen, selecteert u hier de rol student. Pas op dat u hier niet docent kiest, want dan hebben de leerlingen dezelfde rechten in het vak als u. En dat betekent dat ze ook lessenelementen zouden kunnen verwijderen. Dus kies hier als het om leerlingen gaat om de rol student. Als u vervolgens klikt op de to knop toevoegen, dan worden de leerlingen als deelnemers aan dit vak toegevoegd. Op die manier kunt u ook collega-docenten zoeken... En toevoegen aan uw vak. U kunt de ouders toevoegen aan het vak. Dan is het wel van belang dat uw schoolorganisatie de oude module heeft aangekocht. En mocht het gaan om bijvoorbeeld een mbo-instelling en er zijn stagebegeleiders. Dan kunt u die stagebegeleiders hier ook als gasten toevoegen. Dan moeten die stagebegeleiders natuurlijk wel al als gasten. Gebruiker in its learning zitten. Het is echter handiger om de deelnemers toe te voegen via een automatische koppeling. Dat noemen we hiërarchiesynchronisatie. U klikt op het tabblad Hiërarchiesynchronisatie en hier kunt u weer de hiërarchie zoeken. We doorlopen hetzelfde als daarnet om bij de juiste klas te komen. En hier klikt u dan op opslaan. En op het moment dat u dat heeft gedaan, dan zult u zien dat de deelnemers zijn toegevoegd aan uw vak. Maar op dit moment is er dus sprake van hiërarchie synchronisatie. En dus ziet, u, ziet u, dat u dat bij elke deelnemer de betreffende container, klas V2A, als hiërarchie in deze kolom staat. Het voordeel van hiërarchiesynchronisatie is dat als een bepaalde leerling na een paar weken in het nieuwe schooljaar van klas verandert, bijvoorbeeld leerling Edwin Aldrin verschuift, of, uh, uh, uh, ja, verschuift van V2A naar V2B, dan wordt hij hier automatisch weggehaald en wordt hij automatisch aan alle vakken van V2B toegevoegd. En dat is het grote voordeel ten opzichte van handmatig toevoegen van leerlingen. Want in dat geval zult u de leerling Edwin Aldrin hier handmatig uit dit vak moeten verwijderen en uit alle vakken van VTA. Dus hiërarchie synchronisatie verdient de voorkeur. Tot zover het toevoegen van deelnemers aan het vak.